sleutel van kleedkamer 3. Ja. Ik regel het allemaal zelf wel, want het zijn altijd dezelfde die het moeten doen. En er is nooit eens een keer iemand anders en ik moet het allemaal zelf doen voor die jongens hier. Goedemorgen mijn DVS. Er zijn snel nieuwe vrijwilligers nodig bij wedstrijdzaken en bij de ontvangstcommissie. Of wordt scheidsrechter bij DVS. Help mee. Ga naar dvs33.nl en kijk bij de vacature.